Door zijn genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. De meesten van ons zijn zich ervan bewust dat we door genade gered zijn, maar ik vraag mij af hoeveel mensen de kracht van Gods genade daadwerkelijk begrijpen. Alles wat we van God aan genade ontvangen, komt door het geloof. Dus als je genade begrijpt, kun je in geloof wandelen en Gods zegeningen ontvangen. Gods genade is niet ingewikkeld of verwarrend. Het is eenvoudig en dat is waarom veel mensen het mislopen. Er is niets krachtiger dan genade. Alles in de Bijbel, redding, de vervulling van de Heilige Geest, vriendschap met God en alle dagelijkse overwinningen zijn hierop gebaseerd. Zonder genade zijn we niets, hebben we niets en kunnen we niets. Het gaat vandaag niet alleen over genade, maar begrijp dat alles in ons leven niet afhangt van onze verdiensten, vaardigheden of werken, maar van Gods bereidheid om zijn oneindige kracht te gebruiken om te voldoen aan onze behoeften. Dat is genade. Richt je vandaag op die waarheid en kijk hoe je geloof gaat groeien. Als je wilt, bid dan met me mee. Heere God, ik wil niet alleen over uw genade horen zonder zijn werkelijke kracht te bevatten. Help mij begrijpen hoe wonderbaarlijk uw genade is, zodat mijn geloof in u kan groeien. Amen. Fijn hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking. Houd je vast aan Gods woord. Tot morgen.